We are in the middle of a huge shift, uh, a paradigm shift that parallels the industrial revolution or perhaps uh, the, the aftermath of the printing press. Uh, when you ask somebody from, from those ages, uh, where is this headed, they inevitably would tell you the wrong story. We don't know where it's going. But what we do know is that the markets of old, the price and money-based markets, will be complemented and replaced by Data Rich Market. We hoopten natuurlijk dat we het hadden met een markt die alles zou ordenen. Uh, we geloofden niet in een overheid die alles kon ordenen. En wat uh, het Raad en Instituut wil laten zien dat we dat allemaal nodig hebben. En we hebben ook nog een georganiseerd middenveld nodig. We hebben ook nog burgers nodig die zowel die overheid kunnen controleren als de markt daar een positie in hebben. En daarvoor moeten we de durf hebben om dat opnieuw te benoemen. Die platformbedrijven die hebben ons een droom verkocht, een Californische droom, van delen, maar de winsten die hopen zich op. Ik denk niet dat het probleem is dat data is waardevol. En daarom is, is het met problem waarde. Het echte probleem gebeurt wanneer mensen veel van hun persoonlijke data hebben en worden verantwoordelijk. Ze krijgen niets in return. Uh, that's the kind of problem that we have today. It's the equation that matters. It's the purpose that matters. Not whether or not in principle we collect data. Ik denk dat we alle krachten nodig hebben die we hebben in the samenleving. Alleen samen kun je wel bepaalde doelen stellen. Dus je kunt zeggen we doen dit voor de gezondheid van Nederlandse burgers en daarin kunnen bedrijven een rol hebben, ziekenhuizen, zorgverleners, vooral die burgers zelf, hun behandelaars. En op die manier kan je zorgen dat de burger elk moment kan meedoen hieraan, maar ook kan zeggen ik wil mijn data niet meer afgeven. Die data mogen worden gebruikt voor wetenschap of die mogen alleen worden gebruikt voor mijn behandeling. En in die uh, kleinere kaders, en daar is Nederland juist heel erg goed in, in dat soort samenwerkingen, kun je leren hoe je dit vorm kan geven. Well, I, I strongly believe that we need to be fact and data based, and when we look at the data, we see a lot of positive change already. That doesn't mean we are halfway there. It means that we need to work very hard every day. But it means we make progress, and big data uh, and artificial intelligence and machine learning can help us identify patterns in data that help us make better decisions. The hope is better decision making. The hope is better factfulness. But for that we need to embrace a very, very old European value that uh, was started perhaps here in the Netherlands, and that is enlightenment. Victor wijst heel erg op um, de oude structuren die niet functioneel zijn en data kunnen die doorbreken. En ik denk inderdaad dat op die manier technologie een rol heeft om ons opnieuw te laten doordenken wat we samen willen bereiken als samenleving ik denk niet dat die data dat vanzelf doen. Geen enkele technologie doet dat vanzelf. Dus mijn hoop zit erin dat die data en die veranderingen het gesprek op gang brengen. En dat we dan weer in kleinere eenheden, eh, niet via grote platformen die wereldwijd opereren... maar misschien eh, in de opleiding tot docent aan een hogeschool of in een ziekenhuis... waar vormgegeven wordt aan zorg voor mensen, maar ook wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt... dat we binnen dat soort eenheden de keuzes kunnen maken die we willen maken en dat data ons helpen maar ook helpen om het gesprek te hebben over wat het goede is. I don't think we need to control our data much like we own uh, a piece of property. What we need to understand is that information and data is a fountain of knowledge, a fountain of insight both for us individually and as a society. And so therefore, we can learn from data, but only if it becomes broadly accessible. The future isn't propagatization, compartmentalization, and restricted access to data, to insight, and to knowledge. The future of mankind, of humankind, is that we have better choices, make better decisions based on more knowledge. And that means we need to spread that knowledge more broadly.